Hij is low Pak deze kappel jongen, Ga maar nog eens veel botten tossen. Love... Hij uh, ah, Andreas? Eh... Andreas? Ik moet Voor we met deze video beginnen. Moet ik even zeggen dat dit idee van Honkie komt? Dit zijn maar een paar toffe dingen die tijdens dit event zijn gebeurd. Als je de hele video wilt zien, moet je Honkys zijn kanaal checken. Honkie, shout naar jou voor dit idee. En geniet van de video. Heb je die redder? Ja, laten we, laten we een redder Dan is goed. Ja, laten we goed. we gaan. Oh ja, oké. Okay. Ja. het Ik schiet gewoon terug hoor. En, en nee, je staat... je <laughs> Kijk de hem daar staan! Hij heeft er geen zin meer in. Stop, stop, stop, <laughs> stop. stop, stop. Nee, weet je, pak nee. deze hele redder open. We gaan nog wel wat leuks maken. Goede keuze, goede keuze. <laughs> Het nee, nee, ah, nee. Dan... Wa waarom? Ja, nee. bloedje. ik heb van de vooral, ja. Oké, okay, ja, wacht, ik, ik de moet de even mijn broek de. goed zetten. wachten oké. Oké, oké. Pak hem, pak hem, jongen. Kom op. Bloedje, shitter. Lekker, lekker. <laughs> wat doe jij? Wat doe jij? Oh. Goed zo, goed zo. Waarom we Humpie, Waar Kom maar, Humpie. Niet bogen van twee meter, kom op. <laughs> Pak hem. Ja, eh. Pak hem gewoon. Kritten. Naar. ja! ja. ja. ja. GG man. GG man. Niet over de grens. Nee, nee, nee, nee. Nee. Nee. niks. Nee. Nee. er Nee. een beetje Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee, nee, joh. nee, joh. Hoi nee, nee. joh. slecht. joh. joh. Hoi joh. Hoi joh. Hoi joh. op, Niemand zei <tie> dat. <tie> <tie> <tie> Ik heb hier wel een beetje bitcoin voor. Ongezien, nee, kijk, <tie> dat <tie> was zit goed niet kijken. Hij gap, hij gap, hij gap. <tie> wat lig jij? Wat lig jij? Wat lig jij? Wat jij? Hij kapot. Hij kapot. Ik heb nodig. Ik heb auto klikken. Ik heb. Ik dacht dat wordt een serieuze event Ik heb. Ik heb ik natuurlijk. Mike is captain zijn, ik wil captain zijn. Als team. YouTube -team. Ja, ik wil niet weer beginnen, dus dan uh, gaat hij is captain. Oké. Okay, is captain. Is captain. captain, is, duurtjes, captain is. Ja, let's go. Let's oh, go. Oké, oké, oké, oké. even kijken, even kijken. Is net nee, goed. Nee. Nee. nee, nee, nee, ik ben dood. Oké, oké, oké. Ik ga tegen nee. Oh. nee, Ik ga nee, de, de, captain, de man. captain, man. Nee, Nesnee is fucking goed. Awesome. Ik, ja, ik zie die me zitten. zitten. Ja. Dat, uh, ik ben ja. helemaal gek, ja. joh. Ik ben echt een het, uh, ja. Dit komt niet goed, dan. Hé, hey, jongen, jongen, jongen, oh, ik oh, kan het oh, Ik uh, ga, oh, uh, oh. Nee, man, dit, dit kan niet aan. Nee, <laughs> <laughs> uh, dit gaat ver. Ik captain nu al. Kut gemiddeld TPT. Is nieuw event Gerlof? Ja. Ja. Ik ben fucking. Ah, niet boven van twee blokken. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ik kan niet ademen jongen. Kom op jongen. Oei. Zel je van je verlies van nee, nee. Grapje, nee. Oké, denk ik. Lek voetje, lek voetje. Ja, Fox, remove. Fox, ik kom op Ja, kom op. Ik heb er geen damage gedaan jongen. Ja, ik heb ook geen damage ja, gedaan, ja, gedaan op wil. jou. Nee, stil, stil, stil Tom. Stil. <laughs> ik heb ook geen damage gedaan op jou, lul. Nee! Kom op, gewoon met die vloed gewoon voor overeen, joh. Ja. Ja, kom op, kom. niet over de grens gaan, uh, Vloes. Pion nou even eens, nee, wat is dit? Nee! nee, nee, nee. Daar, ja, ja kom op wat doen. Ja, ik joh, je koudo dunne kebab. En ik bouw van twee blokken, gillen. Ja, <laughs> ah, jongen, voor dat zit een dikke typosmeur achter me. Heel goed. Hé, maar jij zit met je dikke koppen steeds voor, man. Kijk, een hij get... de oh, hey guys, oh, okay, oh, yes, okay. ik Hey, ik ga Hey, Ik ga Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken. Ik ga even Ik ga even kijken. even kijken. Ik ga even Ik ga Ik ga even Ik Ik ik ben echt benieuwd wat je hier uh, van kan maken. Die lak, die lak. Nou, Excai. Excai. <laughs> nou video, ik zei, <laughs> ja, nou, extra moudes. Wat Ik snap dat je heeft het al mijn net, Extra des. Ik vind het wel leuk dat dit de video is, maar dat honkie het stilste. Jongen, even ja. moet deze video. <laughs> je zo inhouden, in de party room, en hier hoeft het niet.